Vooral in het begin was het voor mij moeilijk, weet je. Wij moesten leven van 50 euro per week. Toen ik filmpjes maakte, lachte iedereen je in de buurt uit. Ja, ik vind politiek super interessant. Maar ik weet niet, man. Ik ben denk ik te temperamentvol voor zoiets. Maar dan wel echt met gekke content. Echt next level dingen. Toen kwamen we op het idee van een ballenbak. Praten we gewoon over uh, tonnen wat je per jaar binnenhaalt. Ja. Ondernemen is uh, niet opgeven. Joeshef, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe noem jij jezelf als mensen vragen wat jij doet? Ben jij, wat ben je? Presentator, influencer, uh, creator? Het is eigenlijk dat allemaal, maar ik ja. zeg meestal gewoon: van ik ben digitale maker. Ja. Dus ik maak voornamelijk uh, content wat uh, komt op online. Dus op YouTube, ja. op Facebook, op Snapchat, TikTok, noem het maar op. En uh, daarbij komt dus ook wel eens dat ik dingen host dat ik presenteer. Ja. Uh, ik heb een radioprogramma, dus ik ben daarnaast ook radio DJ van X hè? Op Funix inderdaad. Hey, en dat doe je al lang hè? Ja, nu al zes jaar, dus de tijd vliegt echt... Ik zag zelfs, zelfs al Facebook, volgens mij een of ander filmpje over Facebook van acht jaar geleden of zo, als, als klopt, zo, ja. middelbaar scholiertje. Ja, ja. <lacht> ja, klopt. Toen was ik 18. en ja. uh, daar begon het voor mij. Het begon eigenlijk met een filmpje wat uh, uh, voor de grap viraal ging. Ja. En uh, toen dacht ik bij mezelf van oké, okay, dit moet ik elke dag blijven doen. Gewoon, dit is wat de mensen leuk vinden. En wat maakt het, denk jij, dat mensen... Want weet je, we gaan het zo meteen verder over hebben hoor, maar je hebt een YouTube-kanaal opgebouwd wat echt wel behoorlijk is op dit moment. Wat is het? vanochtend even gekeken, bijna Drie dus ja. Ben bijna 300.000 abonnees. Ja. Uh, wat denk jij, in die begintijd is dat heel hard gegaan op een gegeven moment. Waar kwam dat door, denk jij? Dat kwam denk ik door, omdat er nog geen jongen was die uh, ja, van Marokkaanse kom af is... Ja die zo jong is en een inkijkje gaf eigenlijk in zijn leven mm. want ik begon ook op youtube met de ramadan vlogs mm. dus dat zijn hele andere vlogs dan die je normaal gesproken van een enzo knol voorbij ziet nee, komen ja, ja, ja. en dat was er nog niet nee. dus er waren geen uh, uh, vloggers van mijn kom af die de ja. dingen meemaken die ik meemaak als een nederlandse marokkaan hier in nederland ja. en ik denk dat dat zeg maar iets was wat uniek was waardoor al de al die mensen naar mij gingen kijken en er zit een soort uh, als ik kijk, want ik heb ze een beetje links en rechts alles met je doorloop kijken. Dan zit een soort positivisme zit erin. Hè? Je bent wel een ja. soort vrolijke gast. Hè? Ja, ik zeg altijd van: ik ben niet per se altijd positief. Eh. Uh, want dat valt best wel mee als je mijn stories kijkt op Instagram. Ja, er zit ook al wat serieuze shit <laughs> in. Ja. Maar ik ben altijd voor het realisme. Ik ben gewoon realistisch. Ben ik positief, dan deel ik dat. Maar ben ik boos of ben ik verdrietig, ja. dan deel ik dat ook op mijn manier. Ja. Omdat ik dat, omdat ik, zeg maar, ik hou niet van dat beeld wat altijd wordt geschetst op tv van... Ja, iedereen is altijd maar blij en het is altijd glitter en glamour, mm -hmm. terwijl dat helemaal niet zo is. Mm -hmm. En dat probeer ik zo dicht mogelijk bij mezelf te houden en ja. ook te projecteren richting mijn kijkers. Wie zijn dat? Weet jij dat? Ja, <laughs> af en toe denk ik van oké, okay, ik heb echt door wie mijn kijkers zijn. Ja. Maar dan word je toch op straat wel eens verbaasd door mannen met baarden en drie, vier kinderen aan hun hand. En dan niet die kinderen die vragen van hé, hey, mag ik een foto? Maar die man met die baard die al 50 plus is. Uh, maar voornamelijk zijn het echt jongeren tussen de 13 en 25 jaar. En in het begin waren het voornamelijk de Nederlandse Marokkanen en de Nederlandse ja. Turken. Ja. Maar nu is dat heel breed. Door het hele land heen. Ik, ga, ik trek ook door het hele land door. En dan word je overal herkend door iedereen. Ja. Hé, hey, even... Het vak van maken, hè, want je hebt verschillende kanalen. Laten we eens met YouTube beginnen, wat volgens mij wel een belangrijk kanaal is, denk ja, ik, hè, voor ja. jou. Uh, dat als ik dan terugkijk, dan zie ik een soort van supergroei en toen was het een tijdje stil. En toen zat je in je eentje in de kamer van, oké, okay, ik ga weer beginnen ja. met een heel verhaal. <laughs> <laughs> en toen ben je weer begonnen. Ja. Neem ons eens mee in die strategie van hoe het zeg maar, in het begin ging. En toen ben je blijkbaar even gestopt of zo, Toen had je ja. andere dingen aan je hoofd. Kun je eens vertellen hoe dat allemaal is verlopen? Nou mijn, ik zeg altijd, mijn YouTube is een soort van uh, videologboek van mijn leven geweest. Dus de afgelopen acht jaar, nou acht jaar geleden woonde ik nog bij mijn moeder. Uh -huh. uh, niet getrouwd, geen kind. Uh, toen had ik, stond ik op een punt van, oké, okay, ga ik nu uh, mijn school laten voor wat het is en volop focussen met YouTube. Want ik was al wel bekend geworden, maar... Ja. Ik had er nog geen verdienmodel ja, en ik kon, ik kon er nog niks uithalen, zeg maar, zonder dat ik een vast stabiel inkomen had. En uiteindelijk dacht ik bij mezelf van oké, okay, weet je wat, ik ga volop voor YouTube. Ik ga elke dag video's uploaden, elke dag ga ik ermee bezig zijn en dat heb ik gedaan. Stoppen met school? Stoppen met school inderdaad niet verder. moeder? Ja, mijn moeder die begreep het niet helemaal ja. in het begin. En, uh, Kijk, uh, wij komen van een best wel. Uh, ik wil niet zeggen arme omgeving. Ja, maar wel, wij, wij moesten leven van 50 euro per week. Ja. En als je op een gegeven moment gewoon uh, geld in de handen van je moeder drukt, dan denkt ze van oké, okay, weet je, <laughs> het is wel goed. Hij zit niet in ieder geval in de drugs. Hij doet geen gekke dingen. Ja, ja, ja. Hij is in ieder geval met iets bezig. Ja. Uh, en op een gegeven moment begonnen te draaien in die twee, drie jaar. Want ja. als je elke dag upload, en elke dag gezien wordt, en elke dag, dat is de kracht van herhaling. Uh, als je elke dag gezien wordt, op een gegeven moment ga je viren en op een gegeven moment ga je de dingen uithalen. Ja. En binnen twee, drie jaar had ik er gewoon een stabiele inkomen uitgehaald. Uit, uit, niet Google, alleen dat, uit, uit, uit uh, gewoon de Google Ads? Niet alleen de Google Ads, maar ook nog eens de campagnes die daarbij dan komen kijken. Hè. In Want, opdracht uh, van? In opdracht van. Uh, Hoe dus deed je dat? Neem, ons, neem, neem eens mee in een voorbeeld. Hoe werkt dat dan? Nou, dat is heel verschillend. Uh, ik heb bijvoorbeeld toen de tijd uh, heel vaak gewerkt met... Uh, commerciële bedrijven die jou dan benaderen. Die ja. dan bijvoorbeeld uh, gaan naar een groot uh, multichannel-network waar ja, een heleboel YouTube-kanalen ja. dan zijn ja. aangesloten en die zeggen van hé, hey, we zijn op zoek naar deze, deze mensen die deze, deze mensen aanspreken. En um, dan, dan kom je in aanraking met Rabobank, met, met Coca-Cola's, ja. met, de, met de echte grote bedrijven ja. zeg maar waar je dan dingen voor kan doen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment komen ook bijvoorbeeld gemeentes die hier naar, die naar je toe komen met, hé, hey, wij willen graag een doelgroep aanspreken die jij wel aanspreekt. Die wij niet meer kunnen bereiken. Die wij niet ja. kunnen bereik, bereiken, omdat wij alleen maar saaie dingen posten op onze gemeentewebsite. Ja, ja, zo in, is het wel. Een taal die, uh, die, die niemand trapt. begrijpt. Ja. Uh, en dan komen ze ook met uh, bedragen, weet je. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment… Ben je dat zelf? Of had je daar een soort van uh, influencer agency Nee, ik had of... wel een hele goede manager ook toen de tijd, uh -huh. uh, Omar Kabiri is uh, oh. iemand… Uh, ja, ken ik. Ja? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, dat was mijn manager voor een lange ah, tijd, okay. maar ook ja. de voor een heleboel andere bekende influencers. Zoals ja. Defano Holwijn, ja. Mert Abe, uh, Kalfijn. Ja. Uh, echt grote YouTube-kanalen ja. zijn ja, dat ja, ook. Ja. En uh, ja, die man heeft mij eigenlijk alles geleerd van hoe je van, vanaf het starten bij de KVK, want toen ik bij hem kwam had ik niet eens een KVK, wist ik niet eens wat dat was. Maar die, hij, hij heeft me gelijk alles uitgelegd ja, goed, en uh, mij op sleeptouw genomen in die jaren. En was echt een, uh, uh, is eigenlijk een grote broer voor mij uh, ah, geweest. Dus op een gegeven moment ging dat lopen uh, en verdiende je, verdien je veel geld. Uh, ja, als je het vergelijkt met 50 euro per week waarschijnlijk. Ja, kijk, uh, wat is veel geld? In het begin was het nog, uh, praten we niet over gekke bedragen, een paar duizend euro per maand. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat wel echt uh, lopen, ja. En ja, dan, ja. Uh, kijk nu... Uh, Praten we gewoon over uh, tonnen wat je per jaar binnenhaalt. Ja, ja, ja. En, je? En, heb je, en heb jij nu een organisatie om je heen gebouwd, zeg maar? Want die ja. tonnen zul je niet helemaal in je broekzak steken. Dus dat, nee, nee. dat doe je niet in je uppie. Want, want ook nee. dagelijks, want even zometeen wat meer over de commercie. <kalk> maar ik kan me ook voorstellen, heeft dat ermee te maken, want je zegt dagelijks, dat het op een gegeven moment te veel werd of dat je zat van... Ja. Oké, okay, Ja, want ik ging van acht video's op YouTube per week. Ja. Uh, met daarnaast ook nog de sketches die ik maakte. Dus ik maakte ja. ook comedy ja. sketches op Instagram, ja. et cetera. Uh, op een gegeven moment werd dat te veel en toen kwam ook een periode in mijn leven aan dat ik uh, ging trouwen <laughs> en er komen ook super veel dingen op je op Met je pad. vrouwmens. Met vrouwmens inderdaad, ik noem haar vrouwmens. <laughs> klinkt heel denigrerend, maar dat is een grapje wat wij onderling altijd gooien. Uh, ja, nou, niet eens een koosnaapje. Zo noemde ik haar toen ik, als ik boos werd, weet je toch van <laughs> vrouwmensen <jongen>, allemaal altijd. <laughs> weet je, en dat klinkt wat uh, liever. Yeah. Uh, maar dus toen ging ik trouwen en toen inderdaad kwam het een beetje uh, uh, stil te liggen. Yeah. En toen moest ik toch wel een soort van nieuwe manier vinden om wel relevant te blijven. Want ik had altijd nog steeds de views, de cijfers die waren daar gewoon nog altijd. Mm -hmm. Alleen om dat ook nog op YouTube te blijven doen. Om op, dat, op al die kanalen zeg maar te blijven doen. Mm -hmm. Dat is een hele hoop werk. Mm -hmm. nou, gelukkig is mevrouw uh, afgestudeerd HBO, uh, marketing communicatie. Dus. Met die kennis die ik van Oma Kabiri heb uh, genomen, want op een gegeven moment stopte hij ook met het manage managen ja. van een heleboel ja. mensen. En de kennis die mijn vrouw uh, heeft gekregen door ja, de opleiding, et cetera, ja, ja. Uh, zijn we nu dat samen gaan runnen. Ah, zij doet tof. nu alles. Oh, wat tof. Dus zij doet alles achter de schermen. Zij heeft, contacten met, ja, zij heeft de contacten met de gemeentes, met de nationale ombudsman, met alle campagnes die lopen. Oh, zij doet dat nu alles. Wij doen alles in eigen beheer. Lekker man. Ja. Omdat we het heel vaak hebben uitbesteed. Ja, ja. Kijk, nou was Omar de be het beste wat mis overkomen, maar... Mm. Uh, ik heb ook wel eens gezeten bij mensen die dan... Uh, ja, die krijgen dan voor een klus bijvoorbeeld 50k. En die geven jou 2k. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en jij maakt heel die klus, weet je. Ja, ja, ja. Jij doet alles. Jij regelt de views, jij regelt de cijfers. En dat soort dingen wilde ik gewoon voorkomen. Er zit hier een tip in. Want, want hè, er zitten veel jonge gasten ook naar 7d te kijken, weet ja. je wel. En die vinden jou, zeg maar, super tof. Want dat zouden zij ook wel willen. Is dit een van de lessen dan? Laat je niet piepelen door bureaus die gewoon heel veel geld verdienen. En dat jij zelf heel weinig verdient. Ja, maar dat is ook een beetje lesgeld, weet je. Want... Ja. Uh, in het begin moet je misschien wel die fouten juist maken... zodat je heel ja, ja. snel erachter kan komen van... hé, hey, zo ja. kan het dus niet. Ja. Uh, maar inderdaad, ja, zorg ervoor dat als je iets gaat tekenen... laat het altijd lezen door iemand die er verstand van heeft. Ja, precies. Want zo heb ik bijvoorbeeld mijn eigen YouTube-kanaal, De Inkomsten. Want je had het net over AdSense. Ja. Nou, ik, ik ging van... 200 euro per maand. Ja. Nou, ik dacht van nou, ik kan wel tekenen bij die mensen. Toen had ik een afspraak van tot 250 euro is van jou per maand. Alles daarboven is 50-50. Maar ik verdiende 200, 100 euro per maand. Ik dacht van ja prima. Ja ik tekenen voor twee jaar. Nou, in die twee jaar ging het echt sky high. Dan nou hadden we uh, de vijf miljoen views per maand gewoon binnen. Ja, ja, ja. Nou, dan, uh, dan uh, is het wel berekenen hoeveel je levert elke ja. maand. En als zij dan niet veel daarvoor doen, ja, dan ja. doet het pijn. Voelt niet goed, hè? Nee. Nee, nee. dus zakelijk, dat is, wel, ja, dat is wel een goede idee. Ik zie er nog best veel jonge gasten, ook niet alleen op YouTubers, maar gewoon ook jonge ondernemers Ik denk, ah joh, schade er Ja, gewoon in. 100 euro, 200 euro aan een advocaat of aan een boekhouder of iemand die er verstand van heeft ja. en laat het gewoon lezen. Ja dan weet je waar je aan toe bent. In plaats van 50-50-deals afsluiten, dat yes, precies. Je hebt, waar jij altijd werk doet. Ja. Um, uh, als jij nu uh, kijkt naar uh, uh, zeg maar, je, je, je bedrijf, zometeen ook nog wat meer over die andere kanalen en hoe je ze inzet. Maar als jij nu kijkt naar je bedrijf, wa, wa, waar verdien jij allemaal geld mee? Ja, dus ik ben uh, uh, allereerst natuurlijk hè, op uh, social, sociale media actief. Ja. Dus dat zijn nog steeds voornamelijk de grootste inkomstenbronnen. Dus we werken heel veel met gemeentes, met uh, uh, grote partijen zoals wat ik net zei, de nationale ja. ombudsman. Uh, uh, en, zijn... en hoe maak je daar dan content ja, voor? Ja, dus die komen dan met een plan of ja. die hebben een idee... of die zeggen van, hé hey, luister, wij zien dat jij je best wel vaak uitspreekt... op social media over bijvoorbeeld het messengeweld. Hoe tof zou jij het vinden om uh, ambassadeur te zijn van een messencampagne? Mm -hmm. hè? Uh, dat jij dan het gezicht wordt, ja. er wordt dan posters gemaakt... door de hele ja. stad worden die dan geplaatst. Nou, dat, daar spreek je dan een bedrag voor. Want Ik niemand... je. Dus dus eigenlijk per project kijk je... je hebt niet een soort uh, tariefkaartje van, oké, okay, dit is productje 1, 2, 3. Je kijkt nee, we hebben per zeker wel een vaste, uh, wij noemen dat een... Uh, een media kit. Ja ja, ja, ja, ja. Daarin staan gewoon alle tarieven in voor wat het kost. Ja. Uh, maar tuurlijk, voor maatschappelijke dingen hebben wij altijd een wat ja, ja. lagere tarief dan echt commerciële ja. uh, uh, uh, dingen. Dus uh -huh. in die zin zijn dat de grootste inkomstenbronnen voor mij. Uh -huh. Daarnaast ben ik actief als radio DJ, dat als host. Ik word ook geboekt op, uh, om als dagvoorzitter zeg maar. Doe bij normaal, een event gast! <laughs> een, beetje, een beetje concurreren <laughs> met mij. Ja, doe je er was of nachtvoorzitter. <laughs> ja, nachtvoorzitter, beter dan slaap ik. Juist. Uh -huh. En. Uh, uh, en daarnaast uh, ben ik ook uh, sinds uh, januari dit jaar bezig met ondernemen. En hebben we een eigen ballenbakkenbedrijf voor kids. Lucy Toys. Ja, ja. Ja man, vertel eens. Ja, dat is eigenlijk een, een idee wat ik niet zelf heb verzonnen. Want we zochten een cadeau om... Uh, te geven zeg maar, aan een van de kleintjes die werden geboren toen de tijd. Ja. Dat is Nussijer, dus zeg maar, de Van Toys van, van afstand. Ja. En we dachten van, ja, wat kan je nou geven in plaats van iets wat je zomaar bij de Bart Smit of bij de Intertoys koopt. En dan spelen ze een maand ermee en dan gooien ze weg. Ja. Toen kwamen we op het idee van een ballenbak. En toen gingen we kijken, nou overal hele lelijke ballenbakken te koop. Uiteindelijk maar eentje besteld. Maar wel superleuk, want die kind geniet ervan en het, blijft in het, het past bij het decor van het huis. Want je kan hem in stijlen. Je kan hem in stijlen, want je hebt verschillende kleuren, verschillende formaten. Uh, verschillende verschillende het is, goed, het want... is een soort van, even groot als dit ja, ongeveer, ja. Vol, vol met ballen. Vol, ja, van klein. 200, 250 ballen in. <laughs> en die kids die spelen erin. En op een gegeven moment ga je ze ook leren om die ballen dan ook weer... Terug Wat een spelletje op zich is. Juist. Ja. Dus dan leren ze eigenlijk een beetje spelenderwijs hoe, hoe je moet opruimen. Hoe je uh, het netjes kan houden. Maar hoe je ook tegelijkertijd af en toe een beetje los kan gaan als kind zijnde. En daarvan uit dachten we van, hé, hey, dit is er nog niet echt in Nederland. En ah. laten we hier iets mee gaan doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nu zijn we een paar honderden ballenbakken, zijn we verder. Maar heb je ze gestald dan? In de, in de... Uh, wij hebben zelf een opslag. In, uh, in Rijswijk hebben we een ruimte. Ah, geweldig. Uh, ook dat doe je met je vrouw? Ja, nee, dat doen we samen met de uh, familie. Als dus we kopen eerst alles in, ja? en dan uh, verkopen we. Dat is geen dropshipping of uh, nee, nee, nee, nee. iets. Nee. Uh, wij, wij, ook qua e-commerce, wij doen het allemaal zelf. Wij zijn, ja, de, ja. Wij zijn zelf de, de marketeer, zeg maar. Ja. Want ik promote het. Ja, ja. En daarnaast ken ik ook een heleboel andere influencers en bekende mensen met veel following. Nou, die sturen we ook ballenbakken op, ja. et cetera. Zo Demi begonnen met zijn ballen, hè? Precies. zijn vriendjes, ja, t-shirts. En zo, dat is ja. eigenlijk onze soort e-commerce. Dus wij ja, ja. doen op dat gebied nog. En loopt het? Prima, ja. heerlijk. Ja, we mogen ja. niet klagen. Grappig man <laughs> Het is echt bizar hoe snel dat kan gaan. Uh, ja. Dat is ook weer een hele andere sport qua ondernemen. Kijk, ja. influencen en uh, campagnes, etc is toch een andere sport dan echt... fysiek producten gaan inkopen en verkopen ja. en aan de man te brengen. Ja. hey jij bent best wel een betrokken gast ook, hè? Op, uh, op weet ik veel, verschillende thema's. Ik bedoel, wie is er geïnterviewd door Rutte? <laughs> Eén hey, ding kan hij in ieder geval niet. Dat is interviewen. Ja, nee, <laughs> dat, dat is duidelijk. <laughs> ja. uh, Echt uh, vreselijk. Uh, en en ik zag een filmpje in Stevens B. je met uh, weet je, met vluchtelingen. En je bent een betrokken gast. Oh. Hoe, hoe belangrijk is het om die balans te vinden... tussen geloofwaardig blijven voor jouw doelgroep... en voor het karretje worden gespannen van een gemeente Den Haag... van, oh, hij komt uit Schilderswijk en hij weet hoe het is. En hij ja. is Marokkaans en blablabla. Bla, dus we gebruiken hem lekker. Uh, om, hoe, hoe moeilijk is dat om daar die balans in te houden? Dat is moeilijk. Vooral in het begin was het voor mij moeilijk, weet je. Dat je, je hadde net aan dat interview met Mark Rutte. Kijk, toen de tijd was ik uh, 19 of 20... En er wordt tegen je gezegd, ja, dat minister-president die wilt jou interviewen. Ik zei, ik niet hem, nee hij mij. Toen dacht ik bij mezelf van, ja, waarom niet? Mm -hmm. Zonder te weten dat je natuurlijk werd gebruikt voor een een of andere VVD-campagne ja. om stemmers te werven en ja. alles erop en eraan. Ja. Uh, maar ik dacht bij mezelf van, ja, zij maken gebruik van mij, maar ik net zo goed ook weer van jou. Ja. Dus ik vond het prima. Ja. En... Uh, je moet inderdaad die geloofwaardigheid gewoon blijven behouden. En ik zeg altijd met de mensen tegen wie wij werken van hé hey, luister, ik ben altijd vrij om te zeggen wat ik wil. Ja. Uh, um, en als jullie het niet eens zijn met wat ik wil zeggen, mm -hmm. dan kunnen we niet samenwerken. Mm -hmm. Maar heel vaak gaan die boodschappen bijvoorbeeld van de gemeente tegen messen geweld in lijn met wat ik vind. Mm -hmm. Waardoor dat elkaar zeg maar, kan versterken op het moment dat ik me daarover uitspreek. Mm -hmm. Misschien gaan niet direct mensen zeggen van oh nou dan ga ik mijn mes wel laten als YouTube het op internet zegt. Maar ze, ze gaan er wel over nadenken. Ze zien het overal. En op een gegeven moment gaat het misschien ergens een keertje uh, inslaan bij ja. dat soort gasten. Ja. En dat is het uiteindelijk de bedoeling van zo'n uh, campagne. Dus prima. Ik vind het prima. Wat zijn de dingen waar jij uh, je druk om maakt? Of uh, waar jij mee bezig bent? Of waar je zorg om maakt? Ja, voornamelijk mijn eigen omgeving. weet je Want ja. daar gaat het om. Uh, de plek waar jij woont. Kijk, ik kom uit Den Haag. En uh, als derde grootste stad van Nederland, er gebeuren daar superveel dingen in die uh, stad. En heel veel dingen die gaan fout. En ik wil dat daar zeker wat aan verandert. En mm. vaak zie je op het moment dat pas wanneer ik iets post op social media of er aandacht aan besteedt. Of er wordt een artikel geschreven door het AD. Dat er dan pas verandering komt bij bepaalde dingen. Er mm. was zo'n geval in Den Haag van iemand die... Uh, zijn vader die uh, twee straten verder zijn zeg maar, gehandicapten zo moest schouwen omdat hij geen parkeerplaats kon krijgen voor de deur. Terwijl de hele straat daar in de Schilderswijk... allemaal uh, parkeervergunningen hadden voor gehandicapten... terwijl niemand uh, gemankeerd naar hun auto toe liep in de ochtend. Allemaal gewoon, uh, zeg maar, huppelend. <laughs> en pas wanneer je aandacht eraan besteedt... dan denken ze van, oké, okay, we gaan ingrijpen. Dus in die zin denk ik van, ik heb een soort van... Bijna verplichting om er iets over te zeggen op social media... als ik iets zie wat, waarvan ik denk van... hé, hey, mm -hmm. dat vind ik een probleem, weet je. Dat is wat er gebeurt in het buitenland als je het nog breder trekt. Ja. Palestina of de Oeigoeren of uh, ja. Oekraïne, noem het allemaal maar op. Mm. Dat is allemaal super verschrikkelijk En weet je, er moet, er moet iets aan gebeuren... of er moet in ieder geval iets besproken worden. Wat Jose, niet je... per se wordt besproken door... De grotere tv-zenders. Nee, want hoe lossen we dat op? Want dan nou, heb je het over de grotere tv-zenders, maar je hebt het ook over politiek. Uh, ik merk het ook, weet je, bij heel veel jonge gasten die, uh, die, als die naar politiek bijvoorbeeld kijken en naar Nederlandse talkshows, maar ook naar de politiek, dan hebben ze daar totaal geen link meer mee. Dat nee, ja, klopt. Ze, wij worden daar niet vertegenwoordigd. Ik snap de taal niet die ze daar spreken. Uh, is politiek niks voor jou? Nou, ik heb heel lang dus uh, uh, me gehouden met de politiek, omdat ik sinds jongs af aan toevallig als enige persoon volgens mij in de klas uh, best wel geïnteresseerd was in politiek. Ja. En uh, uh, ik heb ook heel lang een, een serie gehad, dat heet Joes Stemwijzer, was in samenwerking ook met het AD. Ik ging langs al die lijsttrekkers toen de tijd, dus Pechtel, de Klavers, de, ja. de, de Sybrands, uh, de, uh, ja. al die gasten gewoon... Uh, om een soort van interview te houden, maar heel anders. De stijl, net zoals hoe we die bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met artiesten doen bij Phonics. Ja. Weet je, heel speels, heel leuk, ja. maar tegelijkertijd nog wel een serieuze ondertoon daaraan. Waardoor je, een, uh, waardoor je content kan maken wat uh, gezien kan worden door een publiek wat nooit misschien kijkt naar politiek. Mm -hmm. En um, ja, ik vind politiek super interessant, omdat daar de dingen worden besproken waar hè, het dagelijks leven uiteindelijk over gaat. Ja. En ik vind dat mensen zich daar veel meer bezig mee moeten houden. Zouden moeten houden. Ja. Ja, maar dat is een hele grote groep die het gewoon mist, hè. Ja, precies. En kijk, ik ben met politiek in aanraking gekomen door hele stomme filmpjes van Geen Stel. Ja. Van Rutger Kastrikum, die, <laughs> die zeg maar al die politici langs ging en hun ging irriteren en zo. <laughs> maar daardoor begon ik wel al die gezichten te herkennen ja. en wist ik, oh, die is wethouder van daar. Oh, die houdt zich bezig met dat. En zo ga je het wel leren. Ja, ja, ja En dan ja. kom je er makkelijker in dan ja. uh, wanneer je... Maar een politieke carrière... Ja, ik heb, uh, ik heb daar nu op dit moment in mijn leven absoluut geen ambities uh, voor. Misschien later, dat zie je bij mensen, dat ze pas later na twintig, wanneer ze ergens richting de vijftig gaan, dat ze misschien wel ergens een partij of zo. Maar ik weet niet, man. Ik ben denk ik te temperamentvol voor zoiets, zeg maar. Ik ben uh, te haags voor, uh, voor dat soort dingen. Weet je? Dan ga ik op een gegeven moment boos worden. Ik ga het niet worden. Nee, dat gaat hem denk ik niet worden. Um... Wat zijn, uh, ze, want je bent ondernemer, behoorlijk, um, verdient uh, goed geld. Wat zijn jouw belangrijkste, of belangrijkste, wat zijn nou tips of tricks of lessen aan jonge gasten die zitten te kijken en die misschien jou wel een beetje als rolmodel zien of die ook wel plannen hebben en het kriebelt en het jeukt Net zoals ja. jij op je achttiende, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Is toch volledig ongestructureerd, maar ambitieus like hell. Ja. Wat zijn dan tips die je uh, dat soort gasten kan meegeven? Ja, tip is vooral niet luisteren naar uh, per se de mensen in je omgeving. Kijk, uh, in het begin toen ik filmpjes maakte, lachte iedereen je in de buurt uit. Kijk, bij ons uh, kom je dan naar de buurt en dan had die, ah, gaat die filmpjes maken op het internet met zijn domme hoofd, weet je. Ja, weet je, dat is, dat is in, wat je in het begin gaat krijgen. Mensen die je gaat uitlachen, uh, je gaat misschien lelijke berichtjes krijgen. Uh, mensen die niet altijd het beste met je voor hebben. Maar heel vaak is het zo dat als jij gewoon door blijft werken... En die mensen negeert en gewoon denkt van, hé, hey, ik kijk naar het grotere plaatje. Mm -hmm. Dat jij uiteindelijk de, degene zal zijn die het laatste gaat lachen. Ja. Want nu lach ik ze allemaal uit en nu komen ze met hun bedrijven naar mij toe van, hé, hey, kan jij nog iets betekenen met je platform? Ja. Um, dus ik zou echt zeggen, niet luisteren naar de mensen om je heen. Gewoon je ding doen. Gewoon je ding doen. Ja. En niet kijken van, oh, misschien gaan ze me uitlachen. Of oh, op de voetbalclub gaan ze straks... Uh, <güls> mijn filmpjes van me afspelen, wat ook wel eens gebeurt. Loop je in het openbaar, spelen ze filmpjes van je af. In het begin kan je er nog niet mee omgaan, maar alles wendt. Ja. En ook dat, en uh, gewoon door blijven gaan. Uh, ondernemen is uh, niet opgeven. Wat is je grotere plaatje? Als ik uh, jou over een jaartje of vijf interview? Nou, ik, uh, denk dat, uh, ik denk dat er dan wel wat ondernemingen bij zijn gekomen. Ik, uh, we zijn natuurlijk bezig met Noosie Toys en nu zitten we in de ballenbakken. Ja. Maar het uiteindelijke doel voor dat is bijvoorbeeld uh, grootste uh, online speelgoedwinkel te gaan worden. Right. Want uh, ja, je ziet de fysieke winkels die beginnen langzamerhand overal uh, te verdwijnen. En uh, valt een, de, er is een markt uh, ergens te winnen. Mm. Dus we zijn daar heel erg uh, druk mee bezig. En... Ja, ik, ik kan niet stilzitten. Ik ben constant bezig. Weet je, dat ondernemen heeft me te pakken. Nu ben ik met dit bezig. En dan heb ik alweer in mijn hoofd van, ik wil iets anders gaan starten. Ik denk over vijf jaar ben ik nog steeds heel erg actief op social media, op YouTube. Um, maar dan wel echt met gekke content. Echt next level dingen. Ja? Ja. Hoe druk is jouw hoofd? Ja, te druk. <laughs> Af en toe, te, zeg maar, die 24 uur per dag is niet genoeg voor mij. Ik wil echt... Gewoon 24-7 doorgaan. Als iemand mij bericht in de avond laat van, hé, hey, uh, ik, uh, ik heb morgen een feestje en als ik het bestel heb ik het niet op tijd, kan ik misschien snel bij jou een ballenbak ophalen. Let's go. Uh. Ik ga uit mijn bed. Ik laat uh. mijn vrouw en kind achter. Ik ga uh. gelijk. Uh. Uh. Weet je, dat is, die, dat is die mindset die je moet hebben. Want je bent expres weggegaan van die negen tot vijf leven. Dat, dat, dat beviel je niet of daar had je geen zin in. Uh -huh. Nou, dan moet je je eigen uren en tijden gaan maken. Nu knallen, over een paar jaar lekker genieten. Hoe zorg je voor rust? Ja, mijn gezin. Mijn gezin is wel echt, uh, als ik nu een dagje met hun, gisteren was ik bijvoorbeeld met hun op pad, die kleine van mij. Ja, dan vergeet je alles man, als die naar je glimlacht in de ochtend. Hun zijn, soort van, je mensen worden juist drukker als ze met hun kinderen worden. worden ja, ja. Ze... Ik heb dat totaal niet. Uh -huh. Ik word juist rustig als ik met hem lekker op de bank kan liggen. Uh, als ik thuis ben. Dat is, mijn, uh, dat is mijn rustmoment. Ik ben heel saai. Ik heb geen uh, gekke hobby's. Ja, trainen bijvoorbeeld, kickboksen, ja, ja. is ook goed als je even een uur lang... Uh, ja, je ziet er een stuk beter uit dan een jaar geleden. Ja, ja, je, thanks. Ja, ja. <laughs> ik doe mijn best, ik doe ja, mijn best. Ja. Maar dat is allemaal eruit slaan, weet je. Ja, dat ja. is al die stress eruit slaan. Dat is, ja. Af en toe moet je als mens even los kunnen gaan en af en toe helemaal niks kunnen doen. Ja, hoe is het met je moeder? Ook goed. Ja, is ze trots? Ja, ja, tuurlijk. Kijk, wij komen van, uh, in principe van ver. Ja. En als je dan je moeder in een positie kan zetten dat zij niet meer hoeft na te denken over schulden, over huur... Die 50 euro per week bestaat al lang al niet meer. Uh, dus, nou prima. Zij, ja. zij rijdt een hele leuke auto. Mooier dan die van mij. Mooi mm, mm. <laughs> man. Goed dus. gedaan. Hey, Jozef, dank jij was. En uh, heel veel succes met alle plannen. Ik ga je in de gaten, ga je volgen. Dankjewel. Hé, hey, abonneren allemaal ja, hè. Ja. Abonneren. Wow. <laughs> Thanks man. Dankjewel voor het kijken en uh, abonneren. Hoi. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА